Goedendag, uh, we zijn hier bij het GBBO in De Beeld en ik sta hiernaast Rick Koopman. En die wil ik van harte feliciteren met het partnerschap van Cascades. Rick, hoe is de samenwerking ooit begonnen? Ja, uh, GBBO Cascades gaan uh, bijna letterlijk terug tot aan het uh, allereerste begin van uh, GBBO. Uh, sterker nog, volgens mij het eerste gesprek was met al onze uh, allereerste klant uh, binnen de gemeentemarkt. Uh, vanaf dag 1 de dag 1e klik. Uh, de drang om uh, de online professional in zijn kracht te zetten en de dienstverlening in zijn geheel te verbeteren. Uh, door de jaren heen zowel elk congres aanwezig zijn. Uh, we hadden het er net over dat Cascades congres voor mij eigenlijk elk jaar aanvoelt als thuiskomen uh, en een feest der herkenning. Uh, ja, dus eigenlijk GWBO en Cascades zijn eigenlijk al jarenlang onlosmakelijk verbonden en nu dus officieel. Heel mooi. En Robert, waar is Cascades op dit moment mee bezig? Uh, Cascades en uh, GBWO zijn op dit moment onder andere in het Cascadeslab actief met uh, onderzoek uh, landelijke dienstverlening. Uh, en we hebben in het verleden ook al samengewerkt met andere onderzoeken. Uh, het mooie is dat het bedrijf is wat uh, we zijn een onderzoeksbureau wat veel met data werkt. En dat is een hartstikke goede aanvulling op de partnerships die we nu al hebben. En nu uh, samen verder, hoe ziet de toekomst eruit Rick? Ja, uh, uh, niks dan mooi zou ik willen zeggen. Uh, eigenlijk een voortzetting op wat we de afgelopen jaren hebben gedaan, maar nu nog intensiever. Dus uh, denk nog meer kennis, nog meer inzichten en uh, nog meer gemeenten samen bij elkaar brengen.